Een bericht voor alle mensen in het onderwijs. Heb jij veel kinderen met een trauma bij jou op school? Na deze workshop kom je er misschien wel achter dat het er meer zijn dan dat je dacht. Wil je meer inzicht in hoe deze kinderen zich voelen en wil je ze meer hulp kunnen bieden? Geef je dan op voor deze workshop of het Onderwijscongres. Tot dan! Echt